Hallo, oh. welkom bij getest. We gaan het hebben over uh, onder invloed rijden. De mythe van deze week is je kan beter auto rijden als je high bent. Ja, want denk je dat dat kan? Ik heb wel eens auto gereden terwijl ik high was. Oh. Ja. Absoluut verboden. Echt Waarom slecht. heb je dat gedaan? Laten we het daar eens over hebben. Omdat ik naar huis moest komen. Ja. Stel dat je echt een piepklein baby'tje omver had gereden. Wat is een piepklein baby'tje überhaupt? Nou, ze bestaan. Is dat dit? Is dat een vuist? Dat, dat, dat past een in je hand. Ja, echt. maar je die baby's lopen niet langs baby's. de kant van de weg, Jurre. Oké, okay, we dwalen af. Maar ik dacht dus wel, ik kan naar huis rijden. Oké, okay, maar is dit een ding? Want ik dacht echt toen ik deze mythe hoorde, waarom denken mensen dat dit kan überhaupt? Uit onderzoek is gebleken dat mensen die wit roken en auto rijden de kans kleinschatten dat ze een ongeluk veroorzaken of staande worden gehouden door de politie. Ja. Ja, dus het is wel belangrijk dat we dit gaan testen, want die mensen die overschatten zich misschien wel. Maar, maar niet voordat je hebt geliked en gesubscribed. Ik wilde het net zeggen. Ja, je het Emma? Echt net ja wat zeggen? prachtig dat je me dan de woorden uit de mond neemt. Ja. Trouwens. Ja, hier ga ik nu even pittig over doen. Iedereen was aan het zeiken in die vorige video dat ik niet aan het inhaleren was. Nee, dat doe jij ook niet. Wel, nee. ik heb echt honderd jaar gerookt. Ik weet echt wel hoe ik moet inhaleren. Ja. Maar toevallig zijn net de shots gebruikt waarin ik dan niet zo stevig inhaleer. Waarom trekken jullie mij ineens in twijfel? Nou, ik was echt op mijn kut getrapt. <laughs> je kunt beter autorijden als je high bent. Ik denk dat mensen gewoon heel graag willen geloven dat ze beter autorijden als high zijn. Omdat ze niet willen stoppen met blowen voordat ze gaan autorijden. Ik denk dat je als je high bent... En als je iets onder invloed bent, ben je vaak wat minder bang en wat moediger... ...waardoor je misschien wat sneller een risico neemt. Mijn reactievermogen wanneer ik high ben van Wiet is wel heel traag. Ik vind het superdom als je onder invloed achter de stuur gaat kruipen. Ik denk dat de mythe niet waar is dat je beter kan autorijden als je high bent. Ik denk niet dat de mythe waar is. Ik denk zeker niet dat deze mythe waar is. Nee, nee. We gaan vandaag testen of we beter kunnen autorijden als we high zijn van Wiet. We leggen daarvoor als team twee keer een parcours af. Eén keer nuchter en één keer onder invloed. We worden door een rijinstructeur beoordeeld op onze reactiesnelheid, concentratie, oplettendheid en algehele rijstijl. Sommige mensen denken dat ze beter kunnen rijden als ze onder invloed zijn van cannabis. Uh, ze voelen zich wat rustiger en hebben het idee dat ze dan wat beter kunnen focussen op de weg. Zit je haar goed? <lacht> ja. ja? Oké, okay, één team, één taak. Wie doet wat? Eén iemand moet uh, gaan file parkeren en reageren. En de ander moet achteruit gaan slalom. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik denk niet eens dat ik nuchter die slalom. Uh... Ja, <laughs> ja, ik, ik denk wel het. dat ik die slalom. omdat ik dat goed kan. Ja? Dus dan moeten we moeten we Ja. Oké, okay, dus ik moet gaan reageren en achteruit inparkeren. Ik weet ook niet of ik dat wel kan. Oh, daar gaat ze. Gassen, gassen, gassen. Oeh. Zo. Hé, hey, die was wel goed. Hey, dit ging wel goed, of niet? Nou, dan mag geen file parkeren. Oké, hey, dit kan je. Zie je de pionnen? Nee, ik zie helemaal niet. Wacht dan even totdat je de pionnen ziet. Gewoon goed. Oké, goed kijken. Dit zou je zo op de gracht in Amsterdam kunnen doen. Sta ik goed? Nou, dit is echt 10 punten. Dit heb je goed gedaan. Nou, dan nu mij. Nou, jij. Ja, maar dit doe je nou een slalom achteruit. <laughs> ik denk dus echt in totaal dat ik bijna 160 autorijders heb gehad. Weet je, zoveel. Maar en daardoor kan ik nu echt alles voor mijn gevoel. Ja, ja, ja. Okay. Ja, gaat helemaal goed. En dan nu bijsturen. Juist hem, juist hem bijsturen, meer bijsturen, meer bijsturen, meer bijsturen. Ja, en dan rechthouden, rechthouden, rechthouden, rechthouden. Ja, en dan nu rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. En weer bijdragen. Oh, klein, oh. wel klein pionnetje, maar die nemen we voor lief. En weer bijsturen, snel. Ja, kijk. Oh, daar gaat de groene hoek. Nou, we staan wel stil, toch nu, denk ik. En zijn we klaar? Zo, nou Hans, tijd Oeh. voor het oordeel. Okay. Zijn er tijdens het, het, het rijden nog dingen opgevallen? Iets bijzonders ergens gezien? Ik heb niks gezien. Ik was alleen maar met jou bezig ook. Oh fuck, nu zie ik het, daar. Op het, uh, daar! op het bushokje. Ja, dat heb ik niet gezien. We hebben het niet gezien. Nou, reactiesnelheid. Nou, die was goed, dus <laughs> ja. daar heb je tien punten. Concentratie. Nice. Dat is een zeven. Oh. Zo? Nou, moesten jullie wat minder met elkaar in gesprek gaan? Ja, maar Hans, uh, nu doe je net alsof wij uh, niet hebben lopen focussen op de pionnen, terwijl ik jullie elke keer naar ah, loop... Ja, gegeven heb. Ja, ja, ja. Dat is juist. Ja, ja. ja. Maar rij hij of jij? Zo ja, ja. oh, pittig Hans. Zo! En het de sessie. rijstijl? Kijk. Een rijstijl nummer uh, een 8. Een 8? Ja, dat wel. Dat nou. Dus dat is wel goed. Ja, dat is een lekkere nulmeting. Rijden onder invloed is strafbaar. Met het Openbaar Ministerie kan je een maximale straf opleggen van 8200 euro boete of drie maanden gevangenisstraf. Goed, ze liggen klaar. We hebben tweemaal wiet in de aanbieding, want we willen high worden. Mm -hmm. We hebben dus gekozen voor een uh, sativa, want die gaat ons goed high maken. D dit is dus wel de eerste keer dat wij samen blauwen. Zeker waar. Dat hebben we nog nooit gedaan? Nee, tik hem aan. Oké, okay, laten we, we lekker gaan, gaan, gaan blauwen. Ja. Oké. Okay. En ik ga dus nu. Niet zo. O, oh, scherp. Scherp? Oh, oh, oh. <tie> Hoezo <het> zo scherp. <coughs> ik kan er niks aan doen, dat is gewoon heel scherp. Oké, okay, laten we even bespreken ja, hoe het net is gegaan. Laten we het even doen, want. Op zich hebben we het niet zo slecht gedaan. We nee. hebben een 10, een 7, een 0 en een 8. <tie> <tie> Nee, wat wel jammer is is dat we dus niet hebben gezien waar we op moesten letten. Daar hebben we een nul voor gekregen. Ja. Maar de rest is eigenlijk best wel goed. Reactiesnelheid was heel goed. Concentratie hebben we goed gedaan en de rijstijl dus ook. Ja. Trouwens, uiteraard worden we ook sterk in de gaten gehouden door Mark. zit <lacht> is het. Ja. Het punt is bereikt. Dat zeg ik altijd. Ik denk dat we best wel high zijn. Dus dan is het tijd voor de test. Zeg het maar in het Engels. And now we go drive the car. We zijn er klaar voor. Waar zit de handgreep van deze auto? Er zit geen greep. Jawel, daar. Hij was weg. Oh, dat doet helemaal niks. Maar voelt het nu alsof je heel high achter het stuur zit? Ja, het voelt alsof ik heel high achter het stuur zit. Drie, twee, één. Ja, kassen, kassen, Wow, oh. wow. dit ging, deed jij wel snel. Dat ging, uh, ging oké. Okay. Dit deed jij wel snel. Oké, okay, nu het achteruit inparkeren. Jij let op hè, of je iets ziet of zo. Ja, oh, ja iets opmerkelijks. Iets opmerkelijks. Oeh, oeh. Iets te scherp. Ik, weet je wat, ik doe het ervoor. Ja, ik doe dit hem is even, een... Even uitstoppen. Even kijken. even kijken. Even kijken. Oh fuck. Wat? Ik heb het niet goed gedaan. Zo niet? Kijk nou. Stel dat dit een kleine baby was. <laughs> Als dit een kleine baby was, mm. dan was hij nog kleiner. Maar nu moet jij? Right, op nou, heb, het... er, heb je iets gezien ook al? Ik denk dat daar wat hangt. Oh ja, daar ga ik naar kijken, daar ga ik op letten. Goed. Oh, wat erg. Dat ging echt niet goed. Oké, okay, daar gaan we. Waar ga je heen? Hier. Oh! Voor het zingen de kerk uit! Voor het zingen de kerk uit! Oké, okay, en hier ga ik nu achteruit. Daar nu rechts. Je moet meer naar rechts. Ja, zo ja, rechtdoor nu. Maar ik zie niks. Naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Naar rechts. Oh, mijn bek is wel droog. Nou, ja, dit is wel echt een hele scherpe bocht. Ja, maar ja, je moet die is die zijn gewoon kut man. Ja, juist, juist. Ja, nu heb je ze gehaald. Nu moet je alleen nog achter. Alleen nog door die twee gele en dan hebben we het gehaald. Nu hebben we het gehaald! Yes! Oh, oh my god, we made it! Nou, dit was echt Fuck. een achtbaan. Oké, okay, even eruit. Je ging uit het niets ging je in één keer naar die, naar oh. die, naar die vrachtwagen toe. Dat schrok ik echt. Op. Ja. Daar schrok ik van. Maar daar stond iets op. Het waren tampons en er stond bij.. Ja, yeah, I know. Ik weet niet meer wat het was. <laughs> wat stond erop. Ja, Wat was het? Sorry, maar even, dit laatste stuk leek zo space. Ja, dat is echt ziek. Alsof we in een Tarantino-film zaten. Ja, het is... <laughs> dit weten we niet. We zijn er speciaal voor Hans, langs gereden. Het opmerkelijke weten we niet. Nee. Oké. Okay. Nul punten. Wat was het? Voor het zingen de... de kerk uit! De kerk uit! Shit. Voor het zingen de kerk uit. Nou, dat was nooit zo gekomen. En nooit een goed idee. Nee. Ook niet. <laughs> nee. Altijd een slecht idee. Altijd een slecht idee. Je moet altijd in de kerk komen, hè Hans? Ja. Ja. Nou ja, ik niet. Uh, als jij dat wil, dan mag jij dat doen hoor. Het is een heel gek gesprek. Ja. Zou je zo op de snelweg willen zitten? Nee, echt totaal niet. <laughs> ik zou echt niet op de snelweg willen zitten nu. Weet je hoe snel de snelweg gaat? Oh mijn god, ik zou ook doodgaan als dat nu zou moeten gebeuren. Nee. Over naar de uitslag. Op naar het oordeel. Dan gaan we fruscht doen. Ja. ja. Onder invloed van cannabis voel je je ontspannen en chill. Je hebt het gevoel dat je daardoor misschien wat beter kan rijden. In de auto merk je dat dat best wel tegenvalt en hierdoor kun je gaan overcompenseren... ...wat er juist voor zorgt dat je slechter gaat rijden. Oké, 3, 2, 1... echt veel minder grappig dan ik dacht. Maar hoe voelde voor jou de wiet tijdens het autorijden? Zwaar. Ja, echt zwaar. D zwaar, toch? Het drukte echt zo op al mijn ledematen en op uh, mijn zintuigen. En... Het voelt echt alsof je een zwaar lijf hebt, alsof je ogen een beetje zo dichtvallen. En ook alsof je gewoon heel raar doet. En alsof de hele wereld je uitlacht. Maar het, het hielp ook wel voor de beleving. Ik, de beleving van autorijden was nog nooit heel zo wel intens. intens ja. Ik, het voelde echt als een, ja, ja. als een film. Het was mooi. En mijn bek is gewoon heel droog. Ja, mijn bek is echt heel droog. Zo droog. Zo. Maar de resultaten... De resultaten liggen hier. ja Hebben Hoe we het daadwerkelijk? Hoeveel dat wij het hebben gedaan? Oké, okay, reactiesnelheid hebben we een 8. Dat is Minder dan dat we hadden. We kwamen van een 10. Concentratie is een 4. Dat is echt slecht. Maar ik vind het bijna lullig. Waarom zit je zo strak aan tafel? Gewoon omdat nou. ik zo lekker zit. Kijk nou! <laughs> Mag ik niet zo zitten? Oké, okay, maar de tweede fase. Ja. Hoe hebben we dat gedaan? Oplettendheid een 5. Hey, want we zagen hem wel hangen. Dat is er vooruit gegaan. Dat is er op vooruit gegaan. Ja. En rijstijl een 5. Achteruit. Helaas, helaas. We hebben het niet beter gedaan. Ik denk wel dat we één ding zeker kunnen zeggen, en dat is dat de mythe... Je kan beter rijden als je high bent. Ja. Ik denk wel dat we één ding kunnen zeggen, en dat is dat de mythe... Je kan beter rijden als je high bent, dat is een tie. Maar nu niet meer, want deze mythe is officieel negatief getest. Yes. So. De mythe, je kan beter autorijden als je high bent, is bij deze negatief getest. We hebben nu 7 mythes negatief en 6 mythes positief getest. Welke mythe zou jij graag getest willen zien? Laat het ons weten.